Het zal je vast niet ontgaan zijn. Het rommelt bij de Ierse budgetmaatschappij Ryanair. Gisteren en vandaag legde cabinepersoneel het werk neer. En dat zorgde voor veel problemen voor de Nederlandse en Belgische vakantiegangers. Het is vandaag donderdag 26 juli. Ik ben Jasmijn, dit is het EU Nieuws. Veel vluchten werden geannuleerd door een tweedaagse staking van Ryanair cabinepersoneel. Er werden al 143 vluchten geannuleerd in heel Europa. 851 passagiers hebben al een claim voor vergoeding bij EU Claim neergelegd. Ryanair weigert veel passagiers vergoeding te betalen voor het leed van de staking. EU Claim heeft afgelopen week zelfs een brief ontvangen van de advocaat van Ryanair, die ons oproept passagiers eerst naar Ryanair te sturen voordat wij een eventuele claim in behandeling mogen nemen. In Nederland hebben passagiers het recht zich bij te laten staan door een vertegenwoordiger als EU-claim bij het behalen van hun recht. Dus geen zorgen, wij blijven de belangen van Ryanair gedupeerden gewoon voortzetten. De staking van het cabinepersoneel van Ryanair komt na maandenlange onrust tussen het personeel en het management. Eerder deze maand staakten de piloten van Ryanair al in Ierland. Dit mede uit protest van het verplaatsen van hun vluchten en vliegtuigen naar een basis in Polen. Gisteren werd duidelijk dat Ryanair 300 medewerkers dwingt te verhuizen of ze worden ontslagen door de eerste budgetmaatschappij. Was jouw vlucht of die van je vrienden ook geannuleerd door de staking, check dan eenvoudig en snel op onze site wat jouw rechten zijn. En wij zorgen ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.